Kijk weer naar een nieuwe technische video van Polsmotoren. Mijn naam is Jos. In de vorige video's hebben jullie mijn collega Stan gezien. Um, vandaag gaan we met de vering aan de gang. We hebben in de achterschokdemper een euvel gevonden. Daar gaan we straks uh, jullie iets meer over laten zien. Maar in plaats van het reviseren, want deze heeft inwendig een defect. Gaan we een hele mooie upgrade doen naar een Hyper Pro Z. Zowel voor als achter. Deze motor krijgt een complete schokdemper en een veren set voor in de voorkant. Nou, we beginnen met het demonteren van de achterschokbreker. Ik heb maar al een losgehaald in dit geval en zal ik jullie laten zien bij deze sportfiets kan hij er. Super eenvoudig onderuit. Dan hebben we hier de oude en de nieuwe. Nu dat ik de schokdemper rijdt heb, kan ik jullie heel mooi iets laten zien over de juiste kettingspanning van de motorfiets. Je kunt het altijd in je werkplaatshandboekje terugvinden. Maar bij sommige motorfietsen zit er ook een sticker op de achterbrug. En in dit geval geven ze aan dat er 35 mm speling moet zitten. Spertype, afhankelijk en verschillend. Dus kijk daar altijd eerst even heel goed naar. Het is niet standaard 35 Bij deze wel, dat meet je aan de onderzijde van de achterbrug... Ongeveer in het midden van de kettinglijn. Dus dat zou op dit punt zijn. Als je nu ziet, is hij vrij ruim. Hij gaat zeker die 35mm halen. Maar let op wat er gebeurt. Als de motor gaat veren, dan komt hij steeds strakker te liggen. Zie je? Hier zit een punt waar hij eigenlijk nagenoeg geen speling meer heeft. Hoe komt dat? Je hebt het voortandwiel als draaipunt, we hebben de swingarm als draaipunt en we hebben het achterwiel als draaipunt. Als deze alle drie in één lijn zijn, dat is ongeveer zo, en het hart van de achteras komt op deze hoogte, dan zul je zien dat die ketting het strakste punt heeft bereikt. Ik zal het nog één keer laten zien, dat is hier. En hier ligt die strak laat ik het wiel weer zakken, ligt hij weer een heel stuk losser. Vandaar, als je de ketting zelf gaat stellen, leg hem liever altijd net ietsje te los als te strak. Want als je dan gaat veren, wat je tijdens het spannen niet goed merkt, maar tijdens het rijden wel, dan heb je kans dat hij veel te strak komt te liggen. Het levert extra slijtage op van je ketting maar ook van je wiellagers en eventueel ook het lagere in je motorblok want daar gaat enorme krachten naar elkaar toe trekken. Het advies is dus kijk altijd eerst even in je instructieboekje hoeveel dit de speling moet zijn en of ze aangeven of dat je het moet controleren terwijl dit de motor op de zijstandaard staat of eventueel op de middenboek. gelijk aandacht besteed aan de lagers van het linksysteem. Aangezien dat we toch bezig zijn met de schokdemper is het ook wel zo fijn dat die allemaal weer juist functioneren en weer lekker functioneren in een nieuw likje vet. Dan gaan we de nieuwe schokdemper weer monteren. Dit linksysteem zorgt ervoor dat de achterschokdemper niet direct op de achterbrug bevestigd is, waardoor dat hij een uh, overbrenging heeft. Dat hoe verder dat je inveert, hoe stugger dat hij automatisch wordt. Twee. Twee. nog eentje. Ga de dempels ja. Wij vinden het heel belangrijk om... Uh, Zeker dit zorgt moeren en bouten op het juiste moment vast te zetten. Stel je zet ze te vast en je zou het geheel te ver samen draaien. Dan zou het kunnen dat dat bijvoorbeeld je vering beïnvloedt. Maar welk deel veert nu het eerste? Je hebt een soepel gedeelte. Is dat deze of is dat deze? En je hebt een stugge gedeelte, één van die twee. Centimeter. Ik zei 3,5 mm volgens mij in het begin. De meeste motorfietsen, anders kun je het altijd nog terugvinden in...